Op 17 augustus 1945 roepen Sukarno en Hatta de Republiek Indonesië uit. Sinds 1927 zijn zij hiervoor al aan het strijden. De Nederlanders moeten weg en Indonesië moet onafhankelijk worden. Dat dit mogelijk was had te maken met de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. In maart 1942 was Nederland verslagen en waren de Japanners de baas. De Nederlanders werden door de Japanners in kampen geïnterneerd. Interneren betekent gevangen gezet. Deze interneringskampen zijn beter bekend onder de naam Japankampen. Na de overgave van Japan op 15 augustus 1945 greep Sukarno zijn kans. Met de Nederlanders nog in de jappenkampen hadden zijn plannen om Indonesië onafhankelijk te maken veel meer kans. In de straten van Indonesië was het onrustig. Jonge aanhangers van Sukarno, de Peduma's, vielen buitenlanders aan en plunderden huizen. Nederland kon in deze gewelddadige periode, die dacia wordt genoemd, weinig doen. De Engelsen stuurden weliswaar soldaten naar Indonesië, maar ze hadden geen zin in de Nieuwe Oorlog. Nederland moest het zelf oplossen. Hoewel Nederland helemaal niet wilde onderhandelen over de onafhankelijkheid van Indonesië, kwam er toch een akkoord. Het akkoord van Linggadjati. Hierin stond dat Nederland de Republiek Indonesië zou erkennen op de eilanden Java en Sumatra. Ook zouden Nederland en Indonesië samen de Verenigde Staten van Indonesië vormen met koningin Berlina als staatshoofd. Andere gebieden van Nederlands-Indië bleven voorlopig onder Nederlands gezag. Maar zowel Nederland als Indonesië waren ontevreden over het akkoord. Daarnaast vielen Indonesische nationalisten regelmatig Nederlanders in hun bezittingen aan. In 1947 is Nederland het zat. In juli van het jaar begint de eerste politionele actie, Operatie Product, door Indonesië agressie 1 genoemd. Het doel was het herstellen van het gezag. Er is gekozen voor de naam politionele actie omdat het herstellen van het gezag volgens Nederland een taak van de politie was. Ook zou het woord militair of oorlog misschien wel tot reacties van de rest van de wereld kunnen leiden. Militair gezien was het een groot succes, maar de Republiek Indonesië bleef bestaan en er kwam toch veel kritiek uit het buitenland. De VN eiste een staakt het vuren en ging bemiddelen. Ondanks de bemiddelingen ging het weer mis. Nationalisten bleven aanvallen op de Nederlanders uitvoeren en in december 1948 begon de tweede politionele actie, Operatie Kraai. Het doel was om de Republiek Indonesië te vernietigen en leiders zoals Sukarno gevangen te nemen. Ook deze politionele actie was een groot succes, maar opnieuw was er kritiek vanuit het buitenland. De Veiligheidsraad wilde dat de Republiek Indonesië hersteld werd en dat de leiders werden vrijgelaten. De Verenigde Staten dreigden zelfs met het stopzetten van het Marshallplan. Nederland moest wel onderhandelen en op 27 december 1949 droeg Nederland de macht over en werd Indonesië onafhankelijk. Tijdens de positionele acties zijn er door Nederlandse en Indonesische soldaten oorlogsmisdaden gepleegd.